Hallo, ik ben Ingeborg en ik ga jullie wat vertellen over Tricider. Uh, ik noem het zelf altijd graag Tricider, want het helpt je eigenlijk ook om uh, beslissingen te kunnen nemen over bepaalde vraagstukken of eenvoudige vragen die je hebt. Uh, Tricider uh, zegt zelf dat zij heel goed zijn uh, als een soort van sociale stemtool, dus voting tool, uh, of als een brainstorm tool eigenlijk. Maar uh, ik vind het ook een hele goede discussieforum tool. Daar kan je het ook heel goed voor inzetten. En wat heel erg leuk is aan Tricider, het is niet alleen heel erg eenvoudig, maar ze hebben zelf ook een hele goede uh, website met heel veel ideeën en uh, hulp daarop. Om te beginnen staat er hier al een goede video klaar voor je om te kijken hoe het precies werkt. Hij is wel heel eenvoudig, maar wel heel duidelijk vind ik zelf. Maar wat ik zelf persoonlijk ook heel erg goed vind is de extra informatie bijvoorbeeld hoe je het kunt inzetten voor teams uh, met name geschikt voor teams uh, die elkaar niet elke dag uh, zien uh, of misschien wel voor teams die uh, of collega's die op andere locaties werken bijvoorbeeld is het heel erg handig je kunt het inzetten natuurlijk voor het onderwijs uh, ook hier geldt weer voor studenten die je niet elke dag ziet maar het zijn leuke discussievorms, uh, dus je kunt vragen stellen aan studenten uh, en die kunnen ze dan uh, op in andere locaties of andere, tijdens andere lessen en zo, die kunnen zij die vervolgens beantwoorden en ook weer reageren op elkaar en daarom is dat interessant. En wat ik vooral ook nog even wil laten zien, dat is dit gedeelte, hebben we onderaan de website, uh, want er staat ook informatie over uh, bijvoorbeeld brainstormen en wat meer achterlog, achterliggende informatie erover. Uh, we weten allemaal wel wat brainstormen is, maar hoe doe je dat nou goed? Uh, welke regels moet je je houden? Welke regels moet je juist niet doen? Uh, wat zijn eigenlijk een beetje de do's en don'ts? Dus hier staan een aantal regeltjes en tips uh, om uh, ook goed een bepaalde vraag uh, te kunnen begeleiden eigenlijk. En uh, wat je vooral wel en niet kan doen. Je ziet hier ook een login. Je kunt inloggen. En het voordeel daarvan is dat je niet elke keer je eigen naam hoeft in te vullen op het moment dat jij een idee hebt uh, ingegeven. Maar als uh, jij het niet te veel moeite vindt om jouw eigen naam ergens onder te zetten, dan kan je eigenlijk meteen beginnen. Ik ga beginnen met een vraagje. En er staat binnen een paar seconden staat de vraag al uh, op het scherm. Je ziet ook hier meteen dat je nog 14 dagen de tijd hebt, maar ik kan als ik dat zou willen de deadline veranderen. Dus ik kan hem een week korter maken, maar ik kan hem ook verlengen als ik dat zou willen. Uh, ik kan nog een uh, extra omschrijving uh, toevoegen, ook als ik hier op edit klik. En ik kan hier in principe ook, als ik uh, zelf ook een idee heb, een idee toevoegen. En ik vul hier mijn eigen naam in. En dat is wel even een dingetje, daar moet je natuurlijk met je studenten goede afspraken over maken. Uh, want het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat studenten anoniem, nou anoniem dat is nog een optie, maar dat ze met nicknames gaan werken en dan vervolgens uh, eigenlijk een beetje een rotzoutje van maken of misschien wel pestgedrag vertonen en dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling dus daar moet je van tevoren wel even goede afspraken over maken. Ik uh, zeg bewaar en uh, zoals je net even zag kan je ook nog een foto of nog een extra toevoeging uh, erbij zetten, maar dat vind ik in dit geval niet nodig. En dan kan ik zelf, maar ook anderen, kunnen daar argumenten bij zetten. En er staat hier niet voor niks pros en cons boven. Want op het moment dat ik een argument ingeef, dan kan ik hier bijvoorbeeld een plusje geven als zijnde dat is een pro. Oftewel een voordeel. Uh, iedereen neemt wat mee. Ik zet hier even mijn naam bij. Ik uh, kan natuurlijk ook het als nadeel nog uh, erbij zetten. We moeten wel mooi weer hebben. Oké, okay, en dan komt vervolgens het volgende. Je ziet hier nog wat votes achter staan. Ja, ik kan natuurlijk wel op mijn eigen idee gaan klikken. Maar dat laat ik dan liever aan mijn studenten over. En uh, dus zij kunnen straks om te beginnen reageren op een idee. Dus ze kunnen hierop uh, op, uh, gaan reageren, maar ze kunnen ook pros en cons nog hier uh, zetten. dus argumenten toevoegen. En ze kunnen bijvoorbeeld, als er hier, ik noem maar wat 10 ideeën staan straks, kunnen ze gaan stemmen van, oh dat vind ik de leukste. Dus dan weet je ook meteen van, oké okay, jongens, dat gaan we doen met z'n allen. Uh, maar voordat het zover is, moet ik ze eerst uitnodigen op de Share and Invite knop. En je ziet hier een aantal verschillende opties, e-mail, Facebook, LinkedIn, Twitter. Maar ik heb hier ook een linkje. En dat linkje, dat ga ik gewoon kopiëren. Dan kan ik natuurlijk in mijn schoolmail, kan ik uh, gewoon groepen aanschrijven. Of ik kan dat in bijvoorbeeld uh, een WhatsApp groep uh, posten. En kunnen ze daar vandaan, kunnen ze uh, ook hier gewoon op inzetten. Dat ga ik nu eerst even doen. En daar was ik weer. Ik heb in de tussentijd mijn studenten uitgenodigd. En je ziet nu dat er al een aantal studenten gereageerd hebben... Uh, op mijn vraagje. Uh, er zijn een aantal uh, mensen die gestemd hebben. Ik heb in de tussentijd gestemd op het ideetje van Tim. Uh, daar heeft Lisa een, uh, een minpuntje neergezet. En zo heeft iedereen wat plus en minpunten neergezet. En er zijn een aantal leuke ideeën uitgekomen. Dus ik wacht eigenlijk een beetje af tot er uh, meer studenten uh, gaan stemmen. Ook vooral. En, uh, want niet iedereen hoeft ideeën natuurlijk toe te voegen. Ik kan ook gewoon stemmen op een idee wat ik van iemand anders leuk vind. En dan kan ik vervolgens op een gegeven moment daar de balans van gaan opmaken. Hartstikke leuk. Mocht het zo zijn dat je uh, deze gegevens uh, op een ander moment nog terug kan zien zonder dat je die link nodig hebt, dan is het handig om even een, uh, een login te maken of deze subscribe to updates in te stellen. Dat was hetgene die je als eerste zag. En hier kan je dus nu alsnog ter plekke voor deze ene vraag uh, kun je je e-mailadres en eventueel een wachtwoord aangemaken. Dus dan heb je alsnog een login gemaakt. Ik zou zeggen heel veel plezier en heel veel succes ermee. En ik wens je heel veel plezier met je eerste TryCyber.